Ja, hij loopt. Uh, hallo, kun je even vertellen wie je bent en waarom je naar de presentatie kwam van ACFO? Ik ben uh, Marie Antoinette en ik werk bij Impulsis. Impulsis werkt al uh, jaren vier, vijf met uh, ACFO samen. Dat begon toen ze alleen nog maar waterprojecten uh, daar informatie over deelden en projectetalages daarvan hadden. Maar langzamerhand is het uitgegroeid tot een hele handige tool voor meer, veel meer dan alleen maar dat. Oké, okay, dus jij was al wel bekend met ACVO. Uh, kan je even aangeven waarom je nog naar deze presentatie kwam? Ten eerste omdat ik het altijd fijn vind om het verhaal nog een keertje helder door hen uitgelegd te, worden, uh, te horen uh, zeggen. Uh, ten tweede om een beetje te peilen hoe de uh, collega's reageren. En ten derde omdat uh, uh, iedere keer dat ik er ben mij nieuwe inzichten verschaft over de... Uh, ...heldere lijnen tussen uh, de informatie op heel groot niveau... ...naar de informatie op heel laag niveau. Oké, okay, dus uh, dat is interessant. Om, uh, zijn er nog andere dingen dat je denkt bij deze presentatie, deze keren... Uh, ...dat je nog nieuwe dingen weer hebt gehoord of nieuwe inzichten hebt gekregen? Um, nee, ik heb niet echt iets nieuws gehoord... ...maar dat komt omdat ik al bij de ACVO-Track Day was. Maar um, wat ik wel weer heel helder voor ogen heb, is dat als je begint met... Uh, je partner te vragen een formulier in te vullen of zelf zo'n formulier uh, in te vullen of zelfs vanuit je eigen database een project uh, online te zetten dat je dat in combinatie met Flow uh, dus uh, Really Simple Reporting in combinatie met Flow uh, op, uh, niet alleen voor je eigen organisatie maar ook voor de samenwerking met andere organisaties en zelfs op uh, nationaal niveau, op internationaal niveau heel erg veel uh, gaat bijdragen aan de transparantie van... Uh, uh, ...ontwikkelingssamenwerking en dus misschien ook in het vertrouwen van het publiek in ons werk. Mm. Oké, okay, heel goed. Er waren nu uh, veel nieuwe collega's bij. Heb je nog een uh, tip voor de mensen die er nu voor het eerst bij zitten vanuit jouw eigen ervaring hier al mee? Uh, ja, mijn tip is kijk eens een keertje op uh, akval.org. Kijk naar wat zij uh, aan partners hebben, wat ze allemaal doen. Uh, probeer het zelf een keertje uit. Eigenlijk is alles wat zij maken is heel gebruikersvriendelijk... En ten tweede, um, kijk eens, uh, ja, bekijk eens wat projecten uh, of projectorganisaties, uh, wat uh, interviewtjes of wat uh, gegevens, gewoon om even een voorbeeldje te hebben. Oké, okay. nou heel helder. Dankjewel. Graag gedaan. Dus, uh,